Om je 360 graden foto te maken, heb je een telefoon of een tablet nodig. Ga nu naar de App Store en zoek naar Street View. Druk vervolgens op Download. Ga dan naar de plek waar je jouw foto wil maken. Open de app en druk op het foto-icoon rechtsonder. Kies 360 graden foto maken. Richt je telefoon of tablet op de stip